Het gaat in deze zaak om een docenten van een ROC die een boek heeft geschreven over de onderwijsvernieuwing bij haar op school. Na publicatie van dit boek is zij geschorst en vervolgens ontslagen. Volgens de kantonrechter is de arbeidsverhouding tussen partijen duurzaam verstoord. De zaak krijgt aandacht in de media en er worden kamervragen gesteld. Is de vrijheid van meningsuiting van de docenten hier niet in het geding? Het Hof vindt, net als eerder de kantonrechter, van niet en oordeelt dat de door de kantonrechter uitgesproken ontbinding van de arbeidsovereenkomst terecht is. De docenten stapt naar de Hoge Raad. In cassatie betoogt zij dat het ontbindingsverzoek van haar werkgever het gevolg is van het boek dat zij heeft geschreven en dat daarmee in feite haar recht op vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Dit recht wordt beschermd door artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het Hof had dan ook moeten toetsen of dit artikel de beperking toestaat, aldus de docenten. De Hoge Raad geeft haar gelijk. Publicatie van het door de docenten geschreven boek valt onder het mede door artikel 10 van het EVRM beschermde recht op vrijheid van meningsuiting. En dat het ROC publicatie van dit boek niet heeft verboden, betekent niet dat geen sprake kan zijn van een inmenging in dit recht. De Hoge Raad wijst in dit kader op vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die inhoudt dat van inmenging in de vrijheid van meningsuiting ook sprake is, indien aan de uiting sancties van strafrechtelijke, arbeidsrechtelijke, privaatrechtelijke of tuchtrechtelijke aard worden verbonden. In dit geval heeft de publicatie van het boek een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevolgd. Een dergelijk verzoek kan als een sanctie van arbeidsrechtelijke aard, zoals hiervoor bedoeld, worden aangemerkt, en dus een inperking van het recht op vrijheid van meningsuiting. Dat is het geval als tussen de uiting, hier dus de publicatie van het boek, en de sanctie, hier dus het ontbindingsverzoek, een kausaal verband bestaat. En om te beoordelen of dit zo is, moet worden gekeken naar het geheel van gebeurtenissen vanaf de uiting tot aan het opleggen van de sanctie in een onderlinge samenhang bezien. Dan keer ik terug naar deze zaak. Het Hof heeft vastgesteld dat het ontbindingsverzoek een reactie vormt op de gevolgen die de inhoud van het boek heeft voor de interne verhoudingen en de werkrelaties. En dit laat volgens de Hoge Raad geen andere conclusie toe, mede ook in het licht van de andere feiten in deze zaak, dat een kausaal verband bestaat tussen de publicatie van het boek en het ontbindingsverzoek en daarmee dat het ontbindingsverzoek een inmenging in de vrijheid van meningsuiting oplevert. De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het Hof. Het Verwijzingshof moet nu alsnog onderzoeken of het door het ROC gewenste ontslag van de docenten in het licht van artikel 10 EVRM een toegelaten beperking is.